Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video en weer een nieuwe weekvlog Want het is vandaag maandag en uh, Larissa en ik willen heel graag weer gaan weekvloggen En we willen het een beetje een terugkerend ding laten worden, dus niet eens in de zoveel tijd Maar het liefst eigenlijk gewoon elke week, want we denken dat dat toch wel echt het leukste is We zijn heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden, laat even een reactie achter uh, Het leek ons in ieder geval wel heel erg gezellig, maar mochten jullie nou... Ja, daar helemaal niet op zitten te wachten. Dan, uh, dan stoppen we er wel weer mee. Maar uh, het leek ons in ieder geval wel heel erg leuk. Dus we gaan deze hele week vloggen. Zoals je ziet ben ik op dit moment bij Larissa thuis. Oh. Nou ja, Larissa biedt alvast de excuses aan voor de zooi. Dat heeft ze net al ja. nog vijftig keer tegen mij gezegd. Ik vind het niet erg. Dit is gewoon real life. Tof, Sarah. Ga je ook een beetje. Ja, zo. Dus ik zal ze even laten oh. zien trouwens. Mijn benen die zitten op dit moment helemaal oh. onder. Maar van, van wat is dat dan? Van <laughs> fluff. Dat komt omdat we een speciale gast hebben en hij ligt hier. Hi Rama. Jullie kennen Rama misschien wel, want hij is de kat van onze ouders en hij is momenteel... Of kijk, ik denk dat we al bijna op een week zitten. Ongeveer vijf dagen is hij nu bij mij. Ah, dat is best wel lang. En we hebben nog een paar dagen gelukkig te gaan. En dan dus ben ik heel blij, want het is super gezellig. Kijk dan. Nou, ik moet zeggen dat het wel heel leuk was om hier te komen en dat er een fluff was. En ik vind Rama ook echt wel. Heel gezellig, maar die haren die zijn wel echt wat minder. Want... Ja, ik moet wel toegeven dat ik al heel wat dagen niet heb gestopt. Dus dat, dat is het ook wel echt. Dus die ga ik zo even voor je pakken. En Thanks. de, holder, de Ja. Holder. Top. We zijn trouwens bezig met het opnemen van de To Go To Go video. Die uh, heb je al kunnen zien op ons YouTube account. Op YouTube account kanaal als je die gemist hebt het is de vorige video ze hem ook wel even linken in de i dus we gaan het heel eventjes opruimen en dan gaan we verder met deze dag zo we zitten op dit moment eventjes buiten want we zijn een instagram foto voor de rissa aan het maken <laughs> en straks ook eentje voor mij en we gaan straks ook de eerste nee de tweede box ophalen van to It to go en het is best wel fris buiten maar alsnog met het is heel is het lekker. Schrijn, dus dat is wel weer heel lekker. Ja, en blauwe lucht. Dus dat is wel echt super chill. Ik heb wel zin in de volgende. Ik hoop heel erg. We gaan nu uh, bij District Coffee. Dus eigenlijk is het een cafeetje. En ze hebben ook een apart bakkerijtje. Daar gaan we dus onze box ophalen. En ik hoop heel erg dat er een lekker taartje bij zit. Want die verkopen zij ook gewoon los. Dus ik hoop die dat zijn het erbij is. Super zit. lekker, ja. ja. Ik hoop het. Zouden die overblijven? Ik heb dus één keer eerder al hier een keer besteld. En toen zat hij erbij. Volgens mij had ik toen een carrot cake gekregen. Um, ja, dus ik heb ergens zo'n idee van. Ik hoop echt dat het, dat het nu dan ook weer komt. ze hebben heel veel lekkere taartjes. Zo, het is inmiddels weer avond en uh, Larissa en ik moesten ook filmen tot in de avond. Dus dat hebben we net gedaan en we hebben ook gegeten. Ik heb helemaal vergeten te vloggen, maar ik wil het nog wel eventjes filmen. Want dit heeft een vriend van Larissa gemaakt. Hij heeft een rendang gemaakt, helemaal zelf. En het is echt super lekker. En dan heb ik hier nog aubergine in een tomatensambalsausje en boontjes. Het was allemaal heel erg pittig, maar wel echt super lekker. Dus uh, ik wou dat jullie konden proeven maar... Sorry, dat kan niet. Maar ik wilde dat nog heel eventjes filmen. En ik ga nog heel eventjes wat water drinken en dan ga ik straks ook weer naar huis. Of niet, Liz? Het is tijd om te gaan. Ja. <laughs> ik ben er te lang. Nee hoor, dat ik helemaal niet Maar Ik ben zelf ook een beetje sleepy. Maar ik misschien van het vele eten dat we vandaag hebben gehad. Ja. ja <laughs> Waarschijnlijk. Oh, het wordt helemaal blurry. Oké, okay, het is tijd om af te sluiten. Doei. Goedemorgen, het is vandaag de volgende dag... En um, ik ben al helemaal gemake-upt, trouwens. Ja, ik heb alles gedaan. En ik heb ook even een kleding setje aan. Dus ik dacht, ik ga het gelijk jullie even laten zien. Het is niet heel erg bijzonder. Mijn haar is ook een lichtjes vet. Dus vandaar dat het een beetje rommelig eruit ziet. En dit is de look voor vandaag. Ik heb een witte crewneck aan van Vans. Uh, jeans van Stradivarius. En gewoon nog sokken. Ja, meer ben ik eigenlijk niet van te zeggen. Maar ik dacht, laat ik jullie toch even zien. Verder is Tara net ook bij mij binnengekomen... Hallo! goedemorgen. En we hebben vandaag weer heel veel dingen op de planning staan van um, foto's die we moeten maken, andere werkzaamheden, dus dat gaan we vandaag weer doen. En Rama is er natuurlijk ook weer, toen ik vanmorgen hier in de huiskamer aankwam, lag dit hele kleed niet zo netjes als dat je het nu ziet. Het was helemaal gewoon overal gecrunched en gerommeld. En dat had Rama dus blijkbaar gedaan in zijn wilde speelkwartiertje. En ik zie hem nu momenteel hier verstopt zitten. Hallo meneer! Dit is een van zijn vele plekjes om te chillen. Maar eigenlijk tilt hij echt overal. Zo gezellig. Nee, niet happen hè. Niet happen. Milky, Milky. <laughs> ja, je bent zo'n Oh, Je vindt het zo leuk hier. Dus we vragen aan, aan, aan, aan mama of ze hier mag blijven. Ja, raamatje. Kijk Kijken of je dat gespin kan horen. Wie vindt trouwens het gespin van een kat... Honden kunnen dat niet, hè? Wie nee. vindt dat chill om te horen? Ja, maar wat, doen honden ook iets? Vraag ik me af. Geen idee, denk het niet. Ik vind gespin van een kat echt zo fijn om te horen. Dat is echt mijn ASMR. Dat is het enige. <laughs> Hmm. Zeg maar, je zou zeggen het is allemaal fluff, ja, nou. maar Rama is ook echt best wel zwaar. Hoeveel kilo? Vijf of nou, zo? Nou, nou, nou, wat zegt ze nou? <laughs> Zware botten, hè? fluff is dat gewoon, hè? Zoals je misschien al weet, mogen we wel eens wat uitzoeken bij Serenza. Dus dat hebben we deze keer ook gedaan. Dus ze hebben dit naar ons opgestuurd. Uh, maar we hebben het wel zelf uitgekozen. Dus we gaan jullie nu even laten zien wat dat is geworden. Dus deze keer van het merk Jonak. Ik ken het merk nog niet. En het zijn hele mooie over boots. Oh. Zien er mooi uit. Dat is niet zo hoog. Is het echt zwerder? Volgens mij is het nep zwerder. Dat vond niet echt, hè? En ik vond deze wel heel erg fijn omdat de hak best wel klein is. Uit mijn hoofd is het 6 centimeter. Want ik wilde wel graag dat ik er een beetje gewoon goed op kon lopen. En wat ik heel erg fijn vond is dat je aan de bovenkant een touwtje hebt om ze vast te strikken. Want mijn kuizen zijn vaak net iets te dun waardoor ze afzakken. Dus uh, ik hoop dat deze goed blijft zitten. Ik ja, zal ze zo even aan doen. ik ben heel aanloeden. benieuwd naar deze. En ik heb hier... Dr. Martens en dan de helemaal zwarte, want die heeft Larissa ook. En Serena, ze En Serena. Ze kon eigenlijk niet achterblijven. En ik vind ze wel echt heel mooi. Ik vind het alleen wel heel spannend om ze in te lopen. Omdat ik ja. echt heel snel last heb van blaren. Maar ik wil dat nu een keertje doorzetten. Want ik heb al een keer zwarte Dr. Martens gehad. Die heb ik toen weer verkocht geloof ik. Echt uh, zoveel jaar geleden en nu heb ik precies van ik ga het toch nog een keertje proberen. Ja ze zijn echt ze zijn zo echt ontzettend heel mooi. mooi ze kunnen echt met alles. Ik vind het trouwens wel heel leuk als we misschien even een foto met ze drie een keer doen, dat we ze alle drie aan hebben. Dat is denk ik wel lachen. En dan heb ik daarnaast ook nog een portemonneetje. Ik had al zo'n klein portemonneetje voor alleen Pasjes. Maar die was licht roze en die is nu echt heel vies. Um, en krijg ik gewoon bijna niet schoenen, schoon. Dus ik heb nu een zwarte. Ik heb toch even een andere broek aan. Want deze gaat helemaal omhoog. Ik ben even proberen deze schoenen aan te doen. maar ze hebben geen rits. Oh. Ja. En ah, dat zei ik ook niet. Nee. Huh? Dus. <laughs> Oeh. Oké. Okay, okay. zit er Hoe voelt dit? Uh, ik moet heel goed kijken of het. Ah ik denk dat ze te klein zijn. Ze zien er ja, wel strak is uit. Is het is te krap eigenlijk. En ik heb dus. De zwarte aangedaan, ik voel al meteen van, oh nee, dit is trouble. Oh hey, wat vind je ervan, Rami? Vind je ze mooi? Ja, ja ze zijn ook heel mooi. Dankjewel. Ik vind ze wel heel cool staan. Ik heb ze nog niet uh, helemaal naar boven geschikt. Dat moet ik straks eventjes doen. Maar ja, ik vind de all black look wel heel leuk. Op zich kan je nooit misgaan met Dr. Martens. Dus dat was wel echt een goede keuze. En dan nu even goed doorzetten met inlopen. Hè Rami? En? Ja deze tweede het gaat wel. Het gaat wel. Je moet ook weten wat je aan het doen bent. Maar ze zijn wel heerlijk hoog. En ik vind dat ze best wel strak zitten. Dus als je zeg maar niet super um, ja, grote kuiten hebt. Dan is het wel heel ja. nice. Ze zakken dus in ieder geval niet af. Nee. Ja, ja dit is wel echt heel nice. Dit ziet er mooi uit. Love it! Maar zeker even een meisje groter gaan als je een beetje in between sizes zit. Oké, okay, ik heb een sportlegging aan. En ik zei vorige keer tegen Larissa: ja. van het lijkt een tweede huid. Kijk, kijk eens naar mijn billen. Vind je het heel grappig? <laughs> maar waarom heb ik nou zien dan? dat dan? Dat zag je toch? Kijk. Dat <laughs> zit er gewoon helemaal tussen. <laughs> Wat Larissa okay. is not amused. <laughs> maar uh, in ieder geval, we gaan sporten. <laughs> ja, ja! ja, ja. <laughs> Gaat het? Van <laughs> oh, ben ik aan het janken dat ik naar buiten <laughs> Nou Larissa, er zit al de hele tijd dat dus ze niet wil. Maar het is aan het waaien en het is koud. Yeah. Maar we gaan dus. Let's go! ik ben weer thuis. Ik heb net gedoucht na het sporten en uh, ben op dit moment bezig met het eten. Um, zoals jullie misschien, ja ik weet niet zeker, als je de video hebt gezien van Toe Good To Go, dan weet je dat we een knolselderij hadden gekregen en raapstelen. En ik probeer daar nu een stampot mee te maken als lunch voor morgen voor mijn laris. En dan maak ik er een stampot van, van raapstelen, zoete aardappel en knolselderij. <laughs> ik heb er nog nooit mee gekookt, dus ik hoop dat het goed gaat. En verder ben ik hier wat pompoen aan het roosteren. Want, um, ik weet niet. Ik wil vandaag een falafelsalade maken, denk ik. Of ik wil er gnocchi met pompoen van maken. En ik heb het eigenlijk nog nooit gemaakt. Maar het leek me wel heel erg leuk om eens te proberen. En ik had een leuk receptje gezien. Dus uh, een van die twee dingen wordt het. Maar... Um... Laat ze wel zien wat het dan is geworden. Oké, okay, voor een door de weekse dag um, was dit idee misschien een beetje overdreven. Ik heb gekozen voor de falafelsalade. Ik zal straks vertellen wat er dan in zit. Maar kijk deze zooi. Oh my god. Dus dit is de falafelsalade met uiteraard falafel. Hier zit ook nog spinazie doorheen en... Noten geloof ik, of kikkerta, geroosterde pompoen, granaatappelpitjes, feta, gegrilde paprika en uh, spinazie. Dus ik hoop dat het lekker is. Ik heb komijn op de paprika gedaan en wat kaneel op de pompoen. Dus dat wordt interessant. En daar heb ik ook nog een dressing bij gedaan van olijfolie, granaatappel, balsamico en tahini. Dus smakelijk makkelijk. Nou, de salade was lekker. En ik ben nu even een serie aan het kijken die ik niet heb uitgekozen. En dat heet The Haunting of the Hill House. En ik hou niet van horror. Dus ik zit eigenlijk alleen maar zo. Hij doet het lijken... Ik wil toch helemaal niet kijken. Nou ja. Wish me luck. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag en het is weer een nieuwe dag. De... <laughs> Oké, okay, lekker begin. Uh, gisteren zat ik al te vertellen dat ik zo'n enge serie aan het kijken was. En kijk, misschien is die voor sommige mensen niet eng, maar ik trek het slecht. En als het over geesten gaat, dan al helemaal. Dat is trouwens de bel van de magentron. Ik ben even havermelk aan het opwarmen. Uh, anyways... Ik heb zo slecht gedroomd, zo wild, zo para. Ik heb mijn hele bed ondergezweet volgens mij. In ieder geval mezelf. Ik voelde me heel vies, mijn hele haar was nat. Dus ik heb nog een keer gedoucht. Dus niet ideaal, maar het moest wel even gebeuren. En um, vandaag even kijken. Ik weet niet zeker of Larissa naar me toe komt. Ik dacht eerst van wel, maar misschien dat ze toch thuis gaat werken. Ik moet in ieder geval een video editen. En um, we hebben deze middag een event in Amsterdam. En eigenlijk hopen wij daartussen met Serena af te kunnen spreken. Maar het ligt er een beetje aan hoe snel zij klaar is met haar dingen die ze moet doen vandaag. En of dat past tussen de tijd dat we naar Amsterdam moeten. Uh, we zaten namelijk te denken om naar een pompoenboerderij te gaan. Dat het, heel erg, uh, het lijkt ons gewoon heel erg leuk. Alleen ja, die dingen, die dingen, die pompoenboerderij is natuurlijk niet heel erg dichtbij. En we zitten een beetje met reistijd en dingen. Dus uh, Even kijken of het lukt. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het gaat lukken, maar het zal wel echt heel erg leuk zijn. Ik ga heel eventjes ontbijt maken en uh, mijn haar haarfeun en dat soort dingen. En dan kom ik straks wel bij jullie terug. Goedemorgen, het is vandaag woensdag alweer. En ik wil even snel naar de intratuin gaan, want ik heb helaas geen uh, kattenvoer meer voor Rama. En hij loopt de hele ochtend al te miauwen van ik wil ontbijt, ik wil ontbijt. Hij heeft natuurlijk gewoon wel nog um, brokjes en dergelijke, maar hij doet echt wel een beetje zielig. Kijk, ik zal het even laten zien. Meneer is nu gewoon hier gaan neerploffen. Om extra te laten weten, dat zijn een bakje... Daar leeg is. Maar kijk, zoals je kan zien, hij heeft nog brokjes, hij heeft nog water. Dus zo zielig is hij ook weer niet. Maar uh, ja, ik weet het, liefheids. Maar de introtuin gaat zo meteen open. Dus ik ga er gewoon naartoe. En dan kom ik gelijk weer terug. Zodat hij lekker kan eten. En dan kan ik zelf ook nog even gaan ontbijten en dergelijke. Dus <laughs> toch maar even alvast wat brokjes gaan eten. Oh. Winter wonderland. Ik zo leuk! Oeh, special koffies. Koffie special vanilla, special chocolates. Oeh. Die klinkt heel goed. Naar de, ja, de dierenafdeling Ik dacht welke ik, ik moet kopen. Het moet allemaal Nature zien zijn. Want uh, Rama is een fancy kit. En alleen tonijn moesten kopen. Dus Tonijn met mosselen, tonijn met jonge asjovis, tonijn met inktvis. Ik weet het allemaal niet zo heel goed. Ik denk dat ik gewoon twee opties pak. Deze twee zijn het geworden, dus ik hoop dat Rama het lekker vindt. Maar ik denk dat hij inmiddels alles wel wil eten. Rama, ik heb eten! Spinnen, hè. En hij is weer een happy cat. Eet smakelijk. Zo het is al even wat later en ik heb even wat werk gedaan op de laptop op mailtjes. En ik ben nu eventjes aan het snacken op deze truffel chocolade, kruidnoten. Die had mijn vriendin uh, Myrna gisteren meegenomen. Ik heb niet echt meer gevlogd trouwens toen ze er waren. Want ik had gisteren mijn vriendinnen over de vloer. Gio van haar Mirna. En uh, ze, zijn, ze houden niet zo heel erg van om op de camera te komen. Dus. Maar Mirna had dus als uh, toetje of eigenlijk gewoon bij de uh, koffie en thee had ze deze meegenomen. En die heeft ze dus expres laten staan bij mij. Omdat zij anders waarschijnlijk de hele zak gaat opeten. Maar nu ga ik gewoon de hele zak opeten. En ik heb gisteren al echt heel veel genomen. En hij is nog voor de helft vol. Het is zo ontzettend lekker. Ik ben weer thuis en het is inmiddels alweer wat laat. Ik weet goed hoe laat, 7, 8 of zo. Mijn vriend is lekkere erwtensoep aan het opwarmen, die ik een beetje hoor ontploffen. Ik ben hier zelf een beetje aan het bokken. Ik heb hier sugarsnaps, stukjes wortel en dit, is, uh, dit zijn vegetarische kipreepjes. En dat ga ik eten met een beetje rijst. Zo, dus dit is mijn kommetje met avondeten geworden. Ik vind het wel heel erg lekker uitzien. Ik wil gewoon wat vaker wat vegetarische opties ook proberen. Dus uh, ik had laatst de vegetarische runderreepjes van de Jumbo. En dit zijn de vegetarische kipstukjes van de Jumbo. Niet gesponsord of iets dergelijks. Ze waren in de aanbieding. Dus ik had gelijk twee stuks gekocht. Um, en die um, runderreepjes waren in ieder geval heel erg lekker. En ik denk dat deze ook heel erg lekker zijn. Ik zal het wel even in beeld zetten wat ik ervan vond. Um, maar mocht je ook nog andere tips hebben voor vegetarische opties die je wel echt heel erg lekker vindt. Of misschien dat ze een beetje als... Ja, zeg maar de real deals maken. Laat me eventjes weten in de comments wat jouw aanraders zijn. En dan kan ik die misschien ook nog een keertje proberen. Maar voor nu, eet smakelijk. Oeh, oeh, oeh. goedemorgen iedereen. Vandaag donderdag alweer. De week is echt best wel snel voorbij gegaan, eh, moet ik zeggen. Oh, ik weet niet zeker of wij jullie gisteren heel goed... ...hebben laten zien wat we op onze tas hebben laten borduren, Maar ik ben er echt super blij mee. Dus ik laat het nog heel eventjes wat beter zien. Oké, okay, inmiddels zitten er allemaal katten aan, aan mijn tas. Dat komt er van als je zo'n fluffy beest in huis hebt. Maar kijk, hier staat dus Endless Weekend op. Ik denk dat het helemaal duidelijk is dat deze tas van mij is omdat natuurlijk heel veel mensen deze kleur hebben en deze uitvoering. Dit is echt wel een beetje die basic zwarte kleur. En je ziet echt super veel mensen in de stad altijd lopen met deze tasjes. Wat ik echt heel erg leuk vind om te zien. Maar ik uh, ben er echt super blij mee. Ik heb uiteindelijk uh, gekozen dus voor zwart. Ik wilde eerst een hele felle rode kleur. En toen het bijna erop werd uh, gezet. Toen begon ik in één keer te twijfelen. En toen ben ik. Uh, uh, voor donkergrijs te gaan En toen denk ik toch voor zwart Dus uh, ah, gelukkig vond hij mevrouw het niet erg dat ik zo zat te twijfelen Het is toch altijd een ding vind ik Als je zeg maar, iets laat customizen Dan moet het wel uh, helemaal naar je smaak zijn Ook omdat ik deze gewoon heel vaak gebruik Maar ik ben er echt ontzettend blij mee Zo ziet het er dus uit van verderaf Dus uh, mega tof Meneer Ramen, hier zit hier weer netjes Ik denk dat we een beetje uitgespeeld zijn of niet meneer? En hij wordt vanavond weer opgehaald door mijn ouders. Dan gaat hij weer terug naar huis. Want hij is hier een week geweest. En ik ga zelf morgen uh, vijf dagen weg. Dus dan is het beter dat hij weer naar mijn ouders gaat. Want anders is hij de hele dag alleen. En dat vind ik altijd heel erg zielig. Dus, uh, en mijn ouders zijn gewoon thuis uiteraard. Dus meneer gaat wel weer hier weg. En ik ga hem echt extreem missen. Ga je me ook missen? Hallo? Kijk dan. Hij is zo schattig en mooi. Oh. Hallo. Oké. Okay. <laughs> Ik ben even lekker op de bank gaan zitten. Ik heb echt zin om heel even een um, ochtendje wat rustiger aan te doen. Tara is nu ook bij uh, Lashes More voor haar wimpers. Dus die is ook even wat rustiger aan te doen. Ik heb hier liever Rama zitten. Ik heb een kopje koffie gemaakt. Een kopje verse munten. Ik heb zelfs een kaarsje aangestoken. Dus uh, probeer echt eventjes te relaxen. En dat, is, uh, dat doe ik namelijk in combinatie met een podcast. Ik zag namelijk dat Alicia en Remy, dat zijn bekende Amerikaanse YouTubers. Dat is Alicia Marie en Remy's Live volgens mij. Um, die hebben een podcast uitge uitgebracht. En dat heet Pretty Basic. Dus uh, ik ben nu eerst even de allereerste aan het uh, beluisteren. Die is volgens mij. 39 minuutjes. Dus dat vind ik gelijk ook wel een heel mooi um, aantal minuten. Dus die heb ik gewoon even aan staan. Hoef ik ook niet even weer naar een scherm te kijken. Allemaal indrukken te krijgen. As soon as they ze hangen, every single person. Really? I'm not kidding you guys. Every single person is like, I get it. After like an hour of hanging out with us. Every person. mixed okay. up. Standard hotel, rooftop. Beautiful day. Gorgeous weather. I'm like, oh, this is my time. I'm going to talk to Alicia, Alicia Marie. Nou, het meest fantastische is gebeurd. Ik was een beetje deels mijn koffer aan het inpakken. Deels een beetje gewoon aan het rondlopen hier. En dit is mijn telefoon op dit moment. Ik heb online gezocht. Overal kan helemaal niks vinden en fixen. Of in ieder geval kan wel dingen vinden, maar niks werkt. Ja, ik ga natuurlijk morgen op reis en ik heb echt die telefoon nodig. Dus ik ga nu echt als een gek gewoon naar, naar de Apple Store rijden in, in de stad. En kijken of ze me daar kunnen helpen. Want ik kan gewoon niks. Dit heeft echt zulke erge prioriteit. Want we wilden eigenlijk misschien nog de deur uitgaan vandaag met Serenatara en de familie. Maar ik heb gezegd: ga anders maar desnoods zonder mij. Want ik kan, uh, ja, dit moet ik echt gewoon gefixt hebben. Dus dit is echt een super erg domper dat dit nou in één keer gebeurt. Terwijl ik eigenlijk ook nog gewoon dingen moet voorbereiden en in moet pakken en zo. Dus ik neem mijn laptop mee voor de zekerheid. Ik ga nu snel naar de Apple Store. En fingers crossed dat zij kunnen fixen wat er aan de hand is met die telefoon. Nou, daar is hij weer. Hij doet het waarschijnlijk zo meteen weer, dus ik moet hem weer helemaal opnieuw instellen. Hopelijk doet hij het dan weer. Maar ik ben heel blij dat ik hem in ieder geval vandaag weer heb mee kunnen nemen. Hi, we zitten nu in de auto en ik zeg we, want Larissa zit hier en mijn ouders zitten hier voor. Hi. Hallo. Uh, we zijn onderweg naar een pompoenboerderij hier in de buurt. En Serena is trouwens ook onderweg. Uh, dus we gaan met z'n allen. Dat vonden we heel erg leuk om te doen. We willen we gewoon even kijken wat voor pompoenen er zijn. En uh, ja, misschien wat halen. Dus het lijkt me wel leuk voor decoratie. En misschien valt je iets op. Misschien ook niet. Maar ik heb nieuwe wimpertjes. Ik ben namelijk vanmorgen naar morgen geweest. En uh, ze hebben weer nieuwe wimper extensions opgezet. En ik vind het weer echt super mooi zoals altijd. Dus... Uh, Lemming. We zijn er. Het zo schattig die hier uitziet. Nou, het ziet er oh, hier echt goodness. super. Oh my, oh, my god! Oh. Nou, we zitten in ieder geval nu hier alvast binnen en. <laughs> Ik hoor een pietje. En het ziet er echt super leuk uit. En er zijn dus ook ineens. Hey. Oh, kijk me aan. Hallo. Hey. Oh Kijk nou, hallo. Niet normaal schattig dit. Dit had ik niet aan zien komen. Ik vind het fantastisch hier. Echt super schattig. Allemaal leuke fotoplekjes en de prijzen zijn. Oh, ik weet niet of het al gezegd. De prijzen zijn best wel goed. Ja, nee, dat had ik nog niet gezegd. maar Deze zijn bijvoorbeeld 1,50. Maar ik zag net een joekel. Echt serieus, zo groot. Als, me, ja, als Larissa. Me, zo groot als dit is 15 tot 17. Hij was nog groter en die was 15. Hij was echt ja. gewoon bam. We zullen straks wel laten zien. Laten we maar even naar buiten lopen. Dit zijn dus de grote pompoenen hier buiten. En het ziet er echt super leuk uit hier. Deze is gigantisch, die is 15 euro. Ja, moet je kijken, mijn hoofd. Dat is niet normaal. Heel cool. We gaan wel wat meenemen, maar we moeten even goed uitzoeken welke we dan willen. Er is in ieder geval genoeg keuze. Ja, echt. En naast die klassieke pompoenen heb je ook hier wat gekkere pompoenen. Dus dit zijn een soort van slangen eigenlijk. Of ja, pompoenen met allemaal bultjes en dergelijke, zoals je daarvan houdt. Kijk, ja, deze zijn bijvoorbeeld wat vreemder, maar dat is ook wel uh, geeft, ook wel wat. Oké, okay, we hebben gehoord dat we de kittens mogen aaien. Ja, ze dus gaat niets, niet afgestoten of zo. Als we als ze ons leuk zouden hebben, waar hey. ga je Oh, my laaien. god. Ja, ze beginnen nu met een paar dagen. Gaan ze overal heen? Oké. Okay. Hij is ook heel zacht. Kijk nou. Kijk, Wim Eiland. Oh nee, oh nee! Mag ik hem pakken? Hallo, waar ga je nou heen? Gewoon blijven staan, jij, hè? Zo. Oh, dit is echt niet normaal. Hallo? Dit is mijn nieuwe vriend <laughs> Oh gosh. Ja. Wat ben je schattig? Wat ben je schattig? Ben je toch nog even broertjes en zusjes. Hey gangster! <laughs> Hallo! Schatje. Hij vindt ook gewoon best. Het vuistje. Zo stoer. Oh Marcy, wat heb je mooie muts op? Wat een mooie muts. Hallo! <laughs> deze hebben we allemaal meegenomen en dan heeft Serena ook nog een paar. Ze zijn er best wel veel. Nou, jongens, ik heb even mijn huispak aangetrokken, verwarming aangegooid, want het is ontzettend koud. En mijn pompoenen uitgestald. Um, het is nog een beetje leeg. Ik ben hier niet zo goed in, maar waarschijnlijk um, vul ik het nog wel aan later. Maar op zich, dit is dus mijn buit. Deze kan je eten, dus die gaat op een gegeven moment wel weg. En dit is toch allemaal een wat kleiner geheel dan ik dacht. Maar, uh... <laughs> weet je, het komt wel. Het komt vast wel goed. Ik ben gewoon niet zo heel erg goed als het gaat om dat soort decoratie. Maar ik vind het wel heel erg schattig en ik vond het vandaag echt superleuk. Hier ligt mijn koffer. Ik ben hem op dit moment aan het inpakken. Deze trek ik trouwens aan en deze gaat waarschijnlijk helemaal niet mee. En... Hier twijfel ik nog een beetje over. Maar in principe ben ik wel bijna klaar. Uh, dus dat is super chill. Dan hoef ik in ieder geval niet zo lang erover te struggelen. En dan kan ik een beetje stressvrij de avond in. Ondanks dat we heel vaak op reis gaan en zo. Elke keer als we weer een tripje maken. ben ik toch wel een beetje zenuwachtig of zo. Niet zenuwachtig voor het vliegen. Maar meer zo van, neem ik alles mee. En het is toch weer spannend nieuwe mensen ontmoeten dat soort dingen dus uh, ja hoe sneller die koffer ingepakt is hoe minder stress ik heb in de rest van de avond dus ik ga het nu gewoon snel afmaken en dan als mijn vriend straks thuis komt dan uh, kijken we wel even wat we gaan eten en dan hopelijk vroeg naar bed want we moeten vroeg opstaan morgen en uh, ik heb echt moeite met opstaan met deze super donkere dagen dus ik ga echt kijken of ik er om 10 uur of zo in kan liggen misschien nou eerder is denk ik niet haalbaar zodat ik in ieder geval een beetje normaal kan opstaan. Want als ik het te laat maak, dan, uh, dan kom ik er niet uit. En dan heb ik echt een hele verrotte eerste dag. En dat vind ik echt niet chill. Dus ga mijn best doen. Om nog even een update te geven over die enge serie die ik aan het kijken was. Ik vind hem minder eng geworden nu we er verder in zitten. Ik wil hem ook steeds ja, kijken, ondanks dat ik niet van horror hou. Omdat ik het toch ja, wel heel interessant wel. vind. En ik ben er nu al bijna doorheen dus ja, het is toch wel een goede ja. serie vind ik Hi allemaal, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en het is 6 uur s ochtends op dit moment. Ik ben namelijk op de bus aan het wachten met mijn koffertje Dus en ik vlieg vandaag naar Sicilië. Ik moet zeggen dat ik voor de tijdstip nog behoorlijk uh, me fris en verhuisig voel, maar misschien komt er straks verandering in. Ik heb er in ieder geval echt super veel zin in We zijn aangekomen in Sicilië en uh, in Club Med. We zijn hier nog nooit eerder geweest, maar het schijnt dus echt een heel luxe resort te zijn. Het is super En we worden nu in een golfkarretje naar onze kamer toegereden. Dus dat vind ik al heel bijzonder. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en er zijn palmbomen, jongens. Ik bedoel, mooier dan dit kan ik het niet hebben eigenlijk. Ja, dit is echt heerlijk. Hier waren we echt aan toe. En ik uh, ben heel erg benieuwd wat deze dagen ons gaan brengen. Dus ik uh, ben ook heel erg benieuwd hoe de kamer eruit ziet. Ja. We krijgen al een kleine glimp van hoe de kamers eruit gaan zien. en Dit is echt nice. Oké, het werkt. Oeh. En nu, please, if I can. Oh my god. We zijn nu aan het eten in een buffetrestaurant, restaurant maar dan wel een hele luxe, waar alles vers voor je neus gemaakt wordt. Daar is ze gegaan voor een hamburger, zo te zien. En dat was het eerste waar ze zin in had. Dus ik geef een groot gelijk. En ik heb twee dingen gekozen. Dit is sashimi met een trofisch sausje met passievrucht geloof ik. En dit is een tomatensoep met gambaas. Het is echt nog maar het begin. Ik heb hier zoveel zin in om zoveel lekker eten te eten. De bar is zo groot. Ik ga heel veel Toetjes eten gewoon. Zo, de begonnen we Island Wind. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Nieuwe dag op het eiland. En zoals je kan zien, de zon schijnt. En uh, misschien denk je: gollaris is waarom heb je geen make-up op? We zijn namelijk onderweg ja. naar de, de spa. spa. Yay! Zo, ik ben net klaar van de massage. Het was 50 minuten massage. Super lekker. Ik moet zeggen dat ik deze keer niet super sleepy ben daarna. Wat wel heel erg fijn is, want we hebben nog een hele dag te gaan. Maar het was wel echt heel erg relaxed. Ik ben daar op dit moment even kwijt. Ik weet niet waar ze is. Ik weet niet of ze nog wordt behandeld of dat ze misschien al buiten staat. Dus ik ga zo eventjes voor haar zoeken. Want ik heb zin om naar het ontbijt te gaan. En nog eventjes wat te eten. En dan loop ik hier naar buiten. En dan is dit mijn uitzicht. Het is toch gewoon heerlijk. Oh, kijk hoe mooi dat water eruit ziet. Superblauw. Ik heb hier een lekker ontbijtje staan. En ik heb ook Tara gevonden. Hello. We zitten hier lekker op een soort van dakterrasje. En als je dan over dit muurtje heen kijkt, dan zie je de zee. Dus dat is helemaal heerlijk. Er staat wel een goed windje. Het is alweer even later. Het is volgens mij drie uur middags om precies te zijn. En uh, we gaan zo meteen met allemaal super lieve Fiat 500 autootjes. Gaan we gewoon rondrijden en gaan we naar een stadje wat verderop zit. En hier staan alle autootjes al klaar. Gezellig. Het wordt een hele leuke tour hoop ik. Ja met hopelijk veel fotomomentjes. En dan uh, we kunnen we ook wat meer zien van het eiland. Er in even wel. We krijgen op dit moment een tour door een plek wat een hotel is, een. wat is nog meer? Een wijnerij. En een, je kan er ook trouwen. En een restaurant. En we staan nu hier binnen en hierachter zie je allemaal wijnvaten waar dus wijn in zit. Als ik het goed zeg. Het ruikt een beetje naar wijn ook. Het ruikt ook wel naar wijn en we gaan straks wijn proeven, dus daar heb ik wel heel veel zin in. Wat ook wel heel interessant is, is dat hier jaren geleden ook de mafiosi hebben ondergedoken en uh, gingen zich verbergen en zo. Ik vond ik ook wel interessant om te weten. Zo, so, daar zijn we weer. We hebben een, een wijnproeverij gehad. Het was heel erg lekker en bijzonder. Alhoewel, nou, ja, ik ben niet een super grote wijnliefhebber. Dus ik vond niet alles heel erg lekker. Maar het was wel heel erg leuk om mee te maken. <totstuk> Na zijn we weer met de autootjes teruggereden naar de stad. We hebben hier op het resort bij een ander restaurant lekker gegeten met z'n allen. En nu ligt Tara en ik weer. Of, nee, ik ligt op bed. Tara ligt in bed. Hallo. Okay. Dus uh, het is alweer laat op de avond geworden. Onze ogen vallen dicht. Dus we gaan lekker slaapjes doen. Ik weet niet waarom ik dat altijd met Jurdachtig zeg. En uh, morgen is weer een nieuwe dag. Ik ben heel erg benieuwd of het weer dan wat beter is. Want op een gegeven moment werd het best wel heftig en stormig vandaag. Dus ik hoop dat we een beetje zon krijgen. En dat we morgen weer leuke dingen gaan doen. En dat zien jullie natuurlijk gewoon weer hier in deze weekvlog. Dus wel rusten en tot morgen. Goedemorgen! Vanuit het mooie Cecilia. Larissa en ik hebben net ontbijt besteld en naar de kamer laten bezorgen. Dus die hebben we net ontvangen in de doosje. En we dachten we gaan hem unboxen. We zijn zelf we best wel boxing. excited. We M weten niet. Dus... <laughs> en we weten dus niet wat erin zit. En uh, we hopen op croissants. En een OJ. En, en een, een juicy. Zoals je ziet schijnt het zonnetje op dit moment niet. Maar het is gelukkig wel lekker warm. Ja. Dus uh, dat is wel echt heel lekker buiten eten. Ik ben er klaar voor. Ik denk yes. dat hij zo open gaat. Oeh. Yes, ik zie in ieder geval. Oh, wat ziet het er te leuk uit? De croissant. Kijk, hier, we En de juice. Dat zo'n schattig zakje, dit is. Een schattig is. zakje met ja. mini's. Dat zijn twee hardere broodjes. En daar heb je croissantjes. Um, yoghurt. Nou, ja. lekker. Eet smakelijk. En dan ga ik nog even koffie zetten en thee. Ja. En dan zijn we helemaal klaar. Nou, hier zijn ze hoor. Ik doe wel even de vlog hier. Ze proberen heel professioneel... Uh, <laughs> en ik, ik wacht natuurlijk op het moment dat ze, dat ze in het water vallen. Maar dat is helaas nog niet gebeurd. Hoi allemaal, zoals je ziet zitten wij op dit moment op het water, op de zee om precies te zijn. Hij is echt superblauw, hoewel je dat op dit moment niet kan zien omdat het een beetje bewolkt is. En uh, we zijn aan het suppen. En dit is de eerste keer suppen voor Larissa. Ja. En het is best wel spannend, want het is, er is wat wind, dus de zee is best wel ja, een beetje wild. Niet mega wild, maar wel wild genoeg om echt vol trillend op je benen te staan. Dus ik weet niet hoeveel je het gaat. Nou, ten eerste, hoe cool is het gewoon om het aan het einde van de maand oktober nog op de zee te zitten. Ja, yeah, inderdaad. het gaat inderdaad. mij best wel goed. Ik ben nog steeds in gevallen. Ik zei er niet super uh, soepeltjes op, maar ik vind het wel nee. leuk. leuk. <laughs> ja, anders kan je straks misschien je skill nog eventjes laten zien. En uh, het is een beetje spannend om hier te zitten, want we zitten, zoals je ziet, uh, ja, echt op het water. Maar het leek me heel erg leuk om uh, vanuit de zee te filmen. En daar hebben we ze dus gehuurd. En dan daar ergens slapen wij. Nou, en dan daar heb je nog het stadje en die hele grote berg dat heet La roca En um, ja, ik vind het wel heel erg leuk. Het is een lekker dagje. Het is ook een lekker temperatuurtje gelukkig, dus het is niet te heet, want je krijgt het echt heet door dit, uh, door dit suppen. Yeah, daar gaat ze, hoor, Nou, ik moet zeggen voor een eerste keer dit is het hartstikke goed. Armpjes in de lucht zelfs. Ze is niet bang. <laughs> oh zo grappig dit en uh, ja zeker voor een eerste keer op zo'n golvende zee dat is echt heel goed Larissa is dus best wel bang voor dieptes en ze zag net door het heldere water hoe diep het is dus uh, lichte paniek komt goed komt goed we hebben net heel eventjes geluncht en we zijn nu weer terug bij dezelfde plek waar we gesupt en we gaan nu wat anders proberen en dat is degene met de step. Dus dan ga je hier op trappen en dan hou je dit vast en dan kom je ook veel harder vooruit. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe dat is. Aan de water aerobics. Ze gaan nog eventjes sneaky aansluiten. Even kijken of ze een beetje kan. Oh, ze staat helemaal achteraan. We hebben net van deze lekkere granita's besteld. Tara heeft eentje met passion fruit. Ik heb eentje met roos. Het maakt ook echt wel heel erg lekker naar roos. Het zonnetje is echt flink gaan schijnen. Dus dat is echt helemaal top en ondertussen staan we nog steeds aan het water. Aerobican. Nou, we hebben ons weer even opgefrist en omgekleed. Want we gaan zo meteen uit eten. En we hopen dat jullie het leuk vonden om deze eerste weekvlog weer te zien. Laat vooral weten wat je ervan vond in de comments hier beneden. Ja, en vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. Want dan mis je de weekvlogs niet meer. En geef deze video ook een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.